Hier, ik snap het nu niet meer want we hebben net alle producten van botox genoemd maar nu botox ja nou je hebt namelijk ook botox botox, en botox, is, botox is ook van, botox botox is je wordt eigenlijk net zo gebruikt aspirine, als aspirine ja? vroeger zo van aspirine maar het is de een merknaam. overkoepelende naam zeg maar, nee, maar het is, botox is is in principe de merknaam botox en ja nu wordt het onder Vistapel wordt het trouwens verkocht okay. uh, maar goed uh, botox ja botox nou, Oké, okay, en wat zijn, de, wat zijn de mogelijkheden ja. met botox? Nou ja, botox. Ik, het middel is dus gewoon de oorspronkelijke botox. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat was gewoon toen het geïntroduceerd was, was er alleen maar botox. Botox, ja. En, uh, ja, ik vind het, ik gebruik het niet zoveel in mijn praktijk. Uh, ik vind het, uh, uh, uh, ja, in sommige gevallen vind ik gewoon azuluren gewoon beter werken. Ja. Ik vind boculturen ook, ook beter. Go ook, ook, gewoon, ja. ook, nee, ook goed werken. Uh, maar uh, ja, goed. Uh, dat, toch vind ik het. We uh, hebben okay. het Oké, en waarvoor zou je het kunnen gebruiken dan? Alles waar je botox voor kan gebruiken, dat betekent de expressierimpels, uh, voorhoofdrimpels, kruipootjes, uh, in sommige gevallen kan je zelfs een soort neuscorrectietje kan je toevoegen. Je kunt, uh, als mensen van die in de wangen hebben, als ze van die hangende rondhoeken hebben, kunnen ze het doen en je kunt de uh, rimpeltjes ja, is yes, het uh, inderdaad. De, de, overmatig zweten. Overmatig zweten. Ja, uh. En wat kunnen mensen verwachten die Botox gaan gebruiken? Well, in principe, wat je van. Uh, is uh, drie maanden. Na drie maanden, dat je drie maanden resultaat hebt. Binnen ongeveer drie tot vijf dagen begint het effect op te treden. Oké. En dat is het. Nou, top. Goed. Heel duidelijk. Ja, ja. Um, ik kom dus net tot een hele fijne conclusie, wat ik echt niet wist. Maar dus, uh, Botox is eigenlijk de allereerste vorm van Botox. En nu gebruiken we dus eigenlijk andere soorten Botox, Precies. die we ook Botox noemen, toch? Precies. Ik zeg het goed hè. Maar je kan het dus gebruiken voor uh, eigenlijk voor alles waar je Botox dus normaal voor gebruikt. Dat zijn dus uh, gelaat, rimpels, overmatig zweetgebruik. Precies.